Dus dat is best wel een, een gedoe. Maar, nou ja, dat is, dat is nou eenmaal noodzakelijk in dit geval. Dus hiermee hebben we dus helemaal apart, en dan moet je dus, waar je ziet dat, we dat, dat je dat echt even apart moet houden. Je hebt dus dit globale bewijs, en hier. Leid je gewoon af wat je eigenlijk nodig hebt, eh, welke pre- en postconditie-specificatie nodig is voor dit. En dan moet je dan apart eh, nog zien af te leiden. En nogmaals, eh, die afleiding bestond de basis. aan de basis van die afleiding, is die instantiatieregel. Maar die moet je dan vaak nog verder aanpassen om tot dit te komen. Nou, dit had ik dan al laten zien. Hè, dat uh, Deze preconditie volgt natuurlijk uit die preconditie. En het feit dat uh, hier de L-stak alleen maar ingaat als U ongelijk aan 0 is. Nou, en verder uh, moeten we dit nog uh, bewijzen. Hè, deze postconditie door de DEN-tak halen. Nou, dat is een heel eenvoudig. I wat 1. En dan natuurlijk uh, substitueer je I voor 1 en krijg 1 van de tijd. En dat volgt hier natuurlijk uit. Uh, z is U en U is 0. Dus, uh, en dat is het. Dus hiermee hebben we dus uh, bewezen dat uh, dit, hiermee hebben we dit contract uh, bewezen, want je hebt laten zien dat de body daar aan voldoet. En we hebben dus ook gezien hoe we daarmee ook, uh, hiermee ook omzeilen uh, de, de conditie, de, de restrictie, dat u niet in die boze conditie mag voorkomen. Goed, we geven nog één uh, laatste uh, voorbeeld. En uh, dat is dan tevens het, uh, het einde van, uh, van dit uh, college, deze serie, uh, college's opnames. Uh, wat we nog uh, tot slot gaan behandelen als voorbeeld van het redeneren over recursieve programma's, is het uh, genereren, recursief genereren van de Fibonacci. het uh, nou, kan ook met een programma wederom, maar uh, we willen laten zien... Op hoe we redeneren over zo'n recursieve versie. Nou, dit is de wiskundige definitie. F0 is 1, F1 is 1. En dit is ook een recursieve definitie van een wiskundige functie. Fn is gedefinieerd als de som van F toegepast op de twee voorgaande waarden. Dus hier zie je ook een recursie trouwens. Het is, ja, dit zou je kunnen schrijven als een functioneel programma. En dit zou je kunnen uitvoeren als een functioneel programma, uh, maar dit is niet uitvoerbaar in een taal als, uh, als Java, we moeten dat uh, verder coderen in termen van een, een recursief programma. Nou, hoe doen we dat? Hoe kun je dat doen? Nou, dat kun je op deze manier doen, we schrijven dat uh, als een if then else want je verschillende keuzes. Trouwens, eerst even opmerken we de input variabele is uh, x. Dat is en ook de, de formele parameter. Oh sorry, ja, dat is de formele parameter. Ja, we hebben natuurlijk een, een, een, een geparametrischeerde... Een, we hebben een procedure met parameter. We implementeren dit als een procedure met parameter. Ja, same. dus x is de input uh, formele parameter en y is een globale variabele waar we de, de eindwaarde in stoppen. Nou, dan doen we een test hè, die overeenkomt met deze drie gevallen. Uh, als x gelijk is aan 0, dan is uh, dat per definitie, is y wat 0. Of x is 1, nou ja, dan is y wat 1. En anders, ja, in principe voer je dan uh, uh, deze, dit programma P weer uit, recursief, op x-1. Uh, als wij even denken, naïef zou je denken, oké... Okay, uh, en dan ga ik vervolgens x-2 uitvoeren en dan moet ik het resultaat bij elkaar optellen. Maar dan moet je even oppassen, want die x-1, die stopt het resultaat in i. Dus elke aanroep van p op een inputwaarde stopt het resultaat in i. Dus zou je daarna x-2 uitvoeren, ja, dan overschrijf je die i. Dus dan ben je die, die, de, de output van x-1 kwijt. Dus wat we, doen, wat we doen is, dat kun je omzeilen hè, door uh, tijdelijk uh, de, de output van uh, x-1 op te slaan in een lokale variabele. Dus je introduceert hier een lokale variabele u, die, die slaat uh, de output van x-1 op. Nou, dan kan je safe x-2 uitvoeren. Het resultaat zit dan in uh, i en dan ken je aan i uh, u plus i toe. En dan uh, sluit je de blok en dan gooi je dus in principe gewoon die lokale variabelen weer weg. Dus dit is een klein trucje om, uh, uh, om te omzeilen dat uh, die re deze recursieve aanroep die variabele i uh, overschrijft. On Kijk, als je uh, een procedure hebt met een return-waarde, dan hoef je dat natuurlijk dat niet te doen. Dan kun je direct schrijven: i wordt, of dat het resultaat is px-1 plus px-2 in talen met, uh, als in Java zou je dat op die manier uh, doen, maar dit is gewoon een trucje om... Uh, nou, in intern, in zo'n taal waarin je dat kan doen, wordt het wel vertaald naar een formaat dit. als dit. Hè? Ja, precies. Het is, dat heet dan ja. Syntactic Sugar. Ja. En als je met returnwaardes werkt, uh, wordt er nog steeds zo gegogeld met de lokale variabelen. Ja, dat, dat, dat, uh, dat lijkt mij ook. Ja. Ja, want je moet het resultaat natuurlijk ergens opslaan in het geheugen. En dat zou je doen, dan ga je dan natuurlijk, uh, ja, dat, ja, dat kun je lokaal uh, op de frame mode natuurlijk ja, ook wel doen. Ja, ja. ja. ja dus dat gaat om ja. lokale variabelen die je inderdaad Ja, ja dus dat, dat doe je hier ook ja. Ja. Nee, precies, dus dit, dit komt er ook wel overeen met hoe je uh, een return value zou uh, implementeren. Ja. Nou, wat we nu willen bewijzen is uh, dit contract, dit is een algemeen contract, hè. als je p uh, loslaat op een, uh, op een uh, willekeurige waarde, een uh, actuele parameter, maar dit is dan de formele parameter, dan kun je hem vervolgens instantiëren. Hè. Je kunt dan, als je p 3 wil uitrekenen, nou ja, dan, dan uh, substitueer je hier z is 3, uh, 3 grote of gelijk aan 0, en dan krijg je hieruit i is fz, maar je weet uh, z is uh, gelijk aan 3, want z verandert niet. En dan weet je dus i is fz. Nee, hey, maar daar staat die f. Nou, ik, mag, ik neem hier aan dat ik in mijn taal die functie f uh, opneem. Uh, dat maakt het wel uh, zo makkelijk, uh, anders zou ik hem helemaal moeten uitschrijven. En dat wordt wel lastig. Als ik niet die functie in mijn assetietaal heb. Maar die, deze functie is gewoon een wiskundige functie. Uiteindelijk is plus definieer je ook recursief. Je kunt, dat is de piano-axioma: x plus si, zeg je, is s van x plus i. Dat is een recursieve definitie van plus. En toch schrijven je asserties gewoon op x plus 3. Terwijl het toch een recursief gedefinieerde functie is. En zo om, de, om dezelfde reden kunnen we ook gewoon uh, die functie f in de taal opnemen. En in het algemeen zul je dat in de praktijk ook doen als je nou, uh, een flexibele assertietaal hebt: dat je uh, uh, zelfwiskundige functies kunt introduceren, definiëren en die gebruiken in je asserties. Bovenop uh, het standaard uh, repertoire. Dus, ja, dit is de wiskundige definitie, en je moet even goed bedenken. Dit is de wiskundige definitie van de Fibonacci, en dit is zijn implementatie. Ja, en dan laat je zien dat die twee overeenkomen. Nou, daartoe moeten we dus laten zien dat de body voldoet aan deze pre-post-conditie-specificatie. Nou, dan gaan we er gewoon doorheen. Ja, dan hebben we weer een het uh, if then else, dus uh, we moeten in ieder geval bewijzen dat i, uh, is f, z geldt naar deze uh, l-stak. Later ook uh, naar, naar deze dentak. Nou, dan zitten we weer in een uh, uh, if then else, dus even kijken, waar komen we dan? Ja, we moeten dan bewijzen dat die na afloop van deze l-stak uh, geldt. Uh, ...dan moeten we bewijzen dat, we, dat die naar, dit, uh, de, naar deze, naar deze blokstatement uh, geldt. En, en dit mag omdat de conditie geen u bevat, hè? Ja, ja. Dus, dus nu kunnen we eens even kijken wat we als volgende stap hebben. Uh, ja, in principe zou ik hem er nou gewoon doorheen kunnen halen. Maar ik, ik, ik ga al heen naar uh, wat ik weet over die uh, x-2. Ja, dat is een beetje vooruitkijken, dat, dat, dat, nou, hier heb ik al, al zitten nadenken natuurlijk hoe ik hier doorheen uh, uh, moet. Dus dat, dat je hier even denkt van ja, hey, hoe komt die daar nou op, ja dat is een kwestie van even, even doordenken. Je zou die i is fz hier ook doorheen kunnen jassen en dan krijg je hier, uh, dan moet je i vervangen door u plus i en dan krijg je u plus i is fz. Maar dan zit je al met een probleem. Dan zie je dus dat je die u hier in die postconditie hebt. En dat, uh, dat mag niet. Want die, uh, hoe krijg ik dat afgeleid vanuit deze, uh, van dit contract? Dus uh, ja, dat is even vooruit uh, kijken. Even doordenken. Blijkbaar heb ik uh, uh, in plaats van verder te gaan met de ISFZ, heb ik uh, de definitie van F gebruikt. Want de definitie van f die zegt dat i is fz is gelijk aan fz-1 plus fz-2. Dat is gewoon de definitie. En vervolgens ben ik dus uh, verder gegaan. Dus nu kan ik uh, i vervangen door uh, u plus i. Ja, vervang ik u, i door u plus i. Maar dat betekent natuurlijk als u plus i gelijk is aan dat... Ja, dat is het resultaat van als u gelijk is aan f, z-1. Ja. ja. Dus de, de implicatie werkt maar één kant op daarin. Ja, ja, inderdaad. Ja. Dat heb ik even uh, weggemoffeld. Want in principe als je gewoon uh, assignment axioma toepast, dan krijg je natuurlijk, uit uh, moet ik hier die i door u plus i vervangen. En dan krijg je hier dus u plus i is dit plus dat. Maar dat wordt natuurlijk geïmpliceerd door dit. Maar andersom hoeft dat natuurlijk niet. Dus dit impliceert U plus I is dat. En, uh, U plus I is dit. Dat verkrijg ik direct als spreekconditie uh, van deze assignment. Door toepassing van de assignment axeloma. Dus nu heb ik uh, uh, deze postconditie. Ja, even kijken wat, wat, hebben we nu, uh, wat is nu aan de hand. Wat we nu nodig hebben is dat u is gelijk aan fz-1 en z is gelijk aan x. Nou ja, dan moeten we kijken waarom zouden we dit nodig uh, hebben. Ja, dus ik denk dat als je kijkt naar het contract, daar staat uh, z ja. is x en x is groter dan of gelijk aan 0. Ja. Maar we gaan dat natuurlijk uh, instantiëren. Met x-2. x-2, dus dan krijg je z is x-2 en x-2 is groter dan of gelijk aan 0. Ja. En het laatste kan je zeggen x is groter dan of gelijk aan... 2, dat is hetzelfde als x is groter dan 1, ja en dan krijg je hier i is f, uh, i is f z en dan vervolgens doe je de substitutieregel en vervang je de z door z min 2 ja. en, dan, uh, uh, en dan, dan, dan zijn we er uh, bijna. Ja, dat is eigenlijk bijna hetzelfde patroon als dat uh, bij de factorial. Uh. Ja. ja, Misschien. Moet maar dat u... staat volgens mij wel op de volgende slide. Uh. Ja. Uh, maar dat, laten we daar zo meteen op uh, terugkomen. Uh, ik ga nog even, even doorfietsen. Dus uh, dit blijft nog even een, uh, een open dingetje hoe, ja. ik hierbij, uh, hoe ik hierbij kom. Maar hier, zoals je al ziet is het echt al uh, van tevoren een beetje vooruitzien uh, uh, of ik dit kan afleiden. Maar laten we even zien dat dit volstaat. Ja? Want hier heb ik nou als uh, preconditie uh, uh, dit. Ik heb als uh, postconditie uh, dat uh, van de blokstatement ISF Z. Wat kan ik nu als volgende stap uh, doen? Even kijken. Ja, ja, dan moet je even uh, kijken. Ik heb nou uh, dat heb ik niet expliciet beschreven hoe je uh, een blokstatement annoteert, ja. maar. In principe uh, heb je hier gewoon de postconditie en die haal je er doorheen en dan, dit zie je gewoon als een assignment, hè? dus u wordt i, dus dat zie je hier ook, ik vervang u door i, dus ik krijg hier als uh, preconditie van de blok uh, gewoon het resultaat van hier u door i vervangen. Ja, alsof het een assignment is. Hè? Alsof ja. het gewoon een assignment is. Ja. Eigenlijk zie je het was doorheen. Ja, bij, bij een blok het enige wat het, je kunt behandelen als een assignment. Het enige ja. waar je op moet letten is dat die u niet in de postconditie. Ja, is, dat toch? die u hier niet in voorkwam. En ja. die kwam er niet voor. Dus dan kun je eigenlijk dit hele ding al gewoon wegdenken. Alleen je moet hem er wel bij staan om uh, wel uh, meenemen, inderdaad, vanwege die restrictie. Maar in principe is het gewoon uh, dit er doorheen halen, alsof die hele blok uh, er niet bij uh, staat. Ja. Nou. Nou, nu zijn we hier. Ja, en wat krijgen we nu? Nu krijgen we, ja, nu moeten we dit zien af te leiden. Z is x, want dat is uiteindelijk het enige wat we weten hier. Dat als we hier z is x hebben en x is groter of gelijk aan 0, dan komen we hierin met nog steeds z is x, maar we weten nu dat x dan groter dan 1 is. Dat is het enige wat we hier weten. Nou, dit hebben we afgeleid als postconditie. Dus dan moeten we twee dingen uh, zien af te leiden, twee concrete calls. Deze call en deze call. En deze specificatie van deze call en deze specificatie van deze, deze, deze call. Nou, dat is allemaal wat minder uh, evident, maar wat Hans zal suggereren, dat volgt uh, wel, wel het patroon wat we ook gezien hebben bij die factorial. Dus ik, ik sla deze stappen even over, die zijn triviaal. Dus één ding wat we moesten bewijzen, is uh, in dat bewijs dus, uh, deze aanname over deze aanroep. Ja, dat was de eerste aanroep. Hadden we hadden als preconditie afgeleid, z is x groter dan 1. En als postconditie hadden we dit afgeleid, i is uh, fz-1 z is ik nou ja, dit, dit, dit zal triviaal zijn, want die uh, x wordt niet veranderd. Dit krijg je gewoon met het uh, invariantie axioma. Ja. En, maar nu is het even, hoe krijg je deze? Nou, je vervangt inderdaad wat uh, Hans al zei. Of eerst krijg je de instanti instantiatie. Je vervangt x door x-1. Dus laten we even kijken. Uh, we nemen dit als aanname. Dan heb je de instantiatie, vervangen x door x-1 in de preconditie, en dat mogen we doen want x komt niet in de postconditie voor, Juist. Uh, en vervolgens uh, wat Hans ook al zei, doen we er weer de substitutie. Zoals je ziet dus volgt vrij nou eigenlijk stap voor stap het patroon van uh, zoals we dat zagen bij de factorial. Uh, die z is gewoon een logische variabele, die kunnen we gewoon willekeurig instantiëren, mits uh, de, deze, de, de, de term waarvoor je het substitueert niet veranderd kan worden, dus nou, dat is safe, z-1. Dus ik krijg z-1 hier en hier z-1. Nou ja, dit is gewoon uh, met de consequence-rule gelijk aan z is x. En dan uh, dit. En, en nu zijn we dus nog niet, want nu hebben we alleen nog maar dit afgeleid, Maar wederom, die z is x groter dan 1, die krijgen we dan uh, gewoon met de invariantie ook zomaar En dan de consequence-regel uh, toegepast. Ja, dat is eigenlijk één op één hetzelfde als bij die, uh, met die factorium. Nou, dus dat is de rechtvaardiging van uh, die uh, eerste call. En nu hebben we de tweede call. Dus wederom, dit is het contract. Het enige wat we weten over uh, die generieke call. En dan moeten we deze pre-post conditie specificatie afleiden over uh, deze toepassing van P. Nou, ook hier zullen we weer zien, ja, uh, ja zullen we de instantiatie moeten gebruiken. Hè? Dat is eigenlijk zo'n beetje het eerste natuurlijk wat je doet. Hè? Dat hebben we tot nu toe uh, bij de factorial al gezien en bij de eerdere aanroep. Natuurlijk als eerste pas je toe de instantiatie, uh, ja, je begint natuurlijk bij de assunctie, Dit is de aanname en dan ga je weer uh, instantiëren met de actuele parameter. Dat mag wederom, omdat ik uh, daar niet in voorkomt. Uh, wat doen we nu? Na de instantiatie. Ja. Um, nou, als eerst zie je dat het U is, Fz-1, staat zowel aan de linkerkant als aan de rechterkant. Hè. Ja. Dus dat is uh, iets wat we met de in, dat zullen we waarschijnlijk dat wel zijn... cadeau krijgen met invariantie. Ja, met invariantie. Dus dat, dat gedeelte hoeven we nu even niet naar te kijken. Nee. Dus dan hebben we z is x groter dan 1. Um, hey, daar hebben we z is x, in plaats van z is x min 2. Ja. Dus we moeten nog z in de pre- en de postconditie vervangen. vervangen door z min 2. Ja, en dat dan... mag omdat z min 2 retone is. Ja. Dus we krijgen dit, toepassing van die substitutieregel op deze. vervangen z door z min 2, dan krijgen we dit eruit. Nou, dit is weer gewoon gelijk aan z is uh, x en uh, uh, z is x en we weten dan dat de x groter dan 1 is. Ja. ja. Uh, en dus dat krijg ik met de kon. want dit impliceert dat. Ja. Uh, en nu, ja, nu passen we die uh, invariantie axioma toe. Want u is fz-1, die u. Uh, is een globale variabele, hè, relatief ten opzichte van deze kool. Want de, de kool genereert hier ook een lokale variabele, genereert hier een variabele u, maar die is lokaal aan deze kool. En na afloop wordt de waarde van deze u weer hersteld. Hè. Dat hebben we al een paar keer zo beschreven. Dus we kunnen het in variantie actie maar hierop toepassen. Dus dat doen we. We krijgen een invariantie axioma, als u gelijk is aan fz-1, dan geldt dat, als dat aan het begin geldt, dan geldt dat na afloop ook. Want wederom, u en z worden helemaal niet aangepast door die kool. Dus dan passen we de conjunctieregel toe, dus dan krijgen we, waar uh, uh, passen we hem toe op deze twee? Ja, op vier vijf. Ja, dus uh, dan krijgen we dit eruit. En dat was precies wat we moesten hebben. Dus ook hier weer hetzelfde patroon, start met je aanname, het contract, instantieer je En dan heb je dus vaak, dat is dat idee, omdat je hier niet mag praten over die U, moet je een Vries variabele introduceren. En die Vries variabele kun je dus, in dit geval die Z, dus vervolgens weer willekeurig instantiëren om iets te krijgen, een expressie die matcht met deze call. He, want die u, die, ja, die de formele parameter, de formele parameter he, die staat hier voor x. Maar nou doe je x-2, dus dan, ja, dan krijg je eigenlijk vanzelf die, uh, wat je moet substitueren. En dan ja, want wat in veel van deze recursieve programma's is dit rijtje wel gebruikelijk. He? Want we hebben het nu al een aantal keer gezien. Ja, dit dus is, we, we, we hebben te maken met een assumptie, die gaan we instantiëren. Vervolgens doen we een substitutie om die, om die vriesvariabelen aan te passen. Ja. Uh, en, en mogelijk met invariantie halen we nog wat condities erbij die door de kal niet worden aangepast. Ja, en dan met conjunctie voeg je die dan inderdaad ook met invariantie. Ja. Dus dat is inderdaad een. Uh, dat hebben we nu al drie keer gezien. En uh, ja, sterker nog, je kunt dit ook wel. Uh, we hebben die notie van volledigheid uh, besproken. En uh, Hans en ik, uh, we hebben. Uh, in dat artikel, wat ik al uh, noemde voor recursieve programma's, uh, hebben we ook een volledigheidsbewijs hiervoor gegeven. Voor het redeneren op deze manier door middel uh, van contracten en het instantiëren van dit soort uh, specificaties. We hebben laten zien dat dat volledig is en daarin zien we inderdaad dit patroon in het algemeen voorkomen. Dus als je dat nou eenmaal gezien hebt, dan. Uh, uh, ja, dan, dan kun je dit eigenlijk gewoon al zo zonder meer uh, toepassen? Dus dat, uh, dat was het be bewijs van, uh, van de Fibonacci. Van uh, uh, terug, ja, van uh, uh, nog verder terug. Ik uh, ga nu verder terug? Uh, ja. Ja, van, de, van dit. Uh... Ja. Het is uh, het allerlaatste college dat je geeft. Je <laughs> dus, uh, Heb je dat nog geregeld? Oké. Okay. <laughs> ja, dankjewel. <laughs> <laughs> dankjewel. <laughs> dus namens, uh, namens alle, alle studenten die je de afgelopen uh, 20 oh, ja. jaar, uh, langer dan 20 jaar zelfs uh, les hebben gegeven, ja. uh, hartelijk dank. Ja, en dankjewel. Dan, uh, ja. ja, dat is een, een fraaie afronding. Want dit is inderdaad, als het, als het goed is, nou ja, het is maar net wat je goed doet. Maar inderdaad, mijn, mijn laatste college, want in november ga ik met pensioen. In het de najaar, deed ik, was ik, sta je altijd gepland, een vak met Marcello, testing object-oriented systems. Maar hoe dat uh, dit jaar gaat, omdat, het, uh, ja, omdat ik vanaf 1 november naar pensioen ga, misschien dat ik daar nog een paar keer uh, optreed, al was het maar om daar nog een keer een bosje bloemen in ontvangst te mogen nemen. <laughs> maar hartelijk dank Hans en uh, ja, en dan wens ik jullie uh, studenten verder uh, veel succes met, uh, met het bestuderen van de stof en het uh, doen van de deeltentamen, en de uiteindelijke tentamen. En uh, ja, wie weet uh, Kom ik jullie dan nog tegen, ofwel bij uh, een paar colleges, uh, testing, object-oriented Sy systems of misschien als begeleider van de masterscriptie, want uh, uh, ja, we hebben het af en toe wel aangestipt, er zijn tal van interessante onderwerpen waar je, waar je masterscriptie uh, kan overdoen. En wie weet, ik, uh, ik behoud in ieder geval nog het promotierecht voor een vier, vijftel jaar, dus misschien zie ik je zelfs nog wel... Uh, Terug als PSD's. Bedankt.